Werken met tekst in Photoshop CC 2019 is ook enorm vereenvoudigd. Of toch althans gebruiksvriendelijker geworden. Um, vroeger moest je heel vaak veranderen van tool naar de type tool om tekst te kunnen gaan bewerken. Maar nu is dat vereenvoudigd in die zin dat je gewoon weg vanuit de move tool hier. Nu simpelweg kan dubbelklikken op tekst en dan ga je onmiddellijk in bewerkingsmodus. Klik je opnieuw weg van de tekst dan bevestig je eigenlijk de wijzigingen die je aan de tekst hebt aangebracht. Dus ik kan nu simpelweg gewoon hierin gaan dubbelklikken. Hop, de tekst wordt geselecteerd. Ik ga die eventjes wat groter maken door gewoon de scrubby functie hier te gebruiken. En ik kan eigenlijk onmiddellijk gaan dubbelklikken in een andere tekst hieronder. En ook daar de wijzigingen die ik wil doorvoeren. Uiteraard doorvoeren. Voilà. En ik klik weer weg. En ook dat wordt bevestigd. Nadien kan ik gewoon de tekst vastnemen, verplaatsen. Ik kan dat ook met deze tekst... Oei, ja, ik zie dat ik hier een kleine typo in heb laten sluipen. Dus ik klik daar gewoon eventjes voor de P erbij. Hop, weer alles selecteren. Tekst groter maken. Een tikje kleiner. Voilà. En ook die staat weer goed. Dus om eventjes kort samen te vatten, simpelweg vanuit de Move Tool dubbelklikken op tekst volstaat nu om in die tekst te gaan springen, bewerkingen te gaan uitvoeren, wegklikken van de tekst zorgt ervoor dat uw wijzigingen eigenlijk bevestigd worden. Eenvoudiger dan dat kunnen ze het simpelweg niet maken.